De eerste reactie was, waar komt dit nou vandaan? Ik ben gewoon lekker bezig met uh, het curriculum vormgeven, lekker met uh, de student gezellig samen optrekken. Het grootste onderwijsuitdaging is vooral de motivatie, de betrokkenheid om die bij de student uh, te, te vergroten zelfs nog. Uh, studenten zijn geïsoleerd op een kamertje, uh, opgesloten tussen een viertal muren die op hun afkomen. Ze krijgen heel veel kennis over hun heen. En ik wil gewoon al dat ze gewoon met elkaar in interactie staan. Dus ik probeerde daarbij zoveel mogelijk uh, interactieve tools uh, erbij te halen. Maar ook daarbij uh, gewoon uh, te, te prikkelen, te enthousiasmeren. Uh, zodat ze het gevoel hadden van hé, hey, dit is leuk, dit wil ik volgen. Dit is een zaterdagavondshow waar ik voor kan gaan zitten. En even kan ontspannen, zonder dat het een soort van fun werd. maar Natuurlijk fun, maar dan wel met de hoofdletters fun, dat het wel educatieve meerwaarde had. Ja, het belangrijkste is vooral complimenteren op de inzet en vooral proactief zijn als docent. Je kan natuurlijk afwachten tot een student met een vraag komt of dat hij met een probleem zit. Maar je kan natuurlijk ook gewoon, zeker ik via de app, uh, veel uh, communiceren met studenten, dat is een beetje wat ik heb gedaan de afgelopen periode. Uh, gewoon uh, proactief, gewoon vragen hoe gaat het met je en heb je nog iets nodig? Uh, waarmee kan ik je helpen? Wat gaat je goed af? Na corona, dan ga ik zeker door met uh, interactief lesgeven, waarbij ze vooraf het stukje kennis op moeten doen aan de hand van feedback fruits. En dan tijdens de les is het vooral met behulp van vaardigheden oefenen in de interactie met elkaar en praten over de inhoud in plaats van uh, inhoud overdragen.